van het kwaliteitsmerk Stiel, de E9F 5Fi. Het strak vormgegeven fornuis van 90 cm breed in de kleur mat zwart heeft een inductiekookplaat bovenop met vijf zones waarvan de zones aan de rechterkant aan elkaar te koppelen zijn tot één gecombineerde flexzone. Zowel de kookplaat als de oven eronder zijn te bedienen met de knoppen voorop. Onder de knoppen vindt u de ruime multifunctionele oven van 91 liter. Zoals u ziet wordt de oven standaard geleverd met uitneembaar draaispit waardoor het mogelijk is te grillen, hete lucht, onder- en bovenwarmte of een combinaties van deze functies te gebruiken. Onder de oven bevindt zich een handige opbergruimte, ideaal voor bakblikken of roosters die u niet gebruikt. Kortom, een superstrakke, multifunctionele krachtpatser.